Fakken strijders, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Alonol. Vandaag hebben jullie gezien aan de titel in Ik ga vandaag X-Brawl pranken. Of ik als x strike a Zeppie. Kifasje noem ik X-Brawl. Ik heet mijn brother Robin. Ik weet niet hoe ik zijn naam goed uitspreek. X-Strike. X-Strike. Mooi, we gaan vandaag pranken. Voor de mensen, het is eigenlijk een serie die ik elke zondag online ga gooien. Wat de serie is, ik ga YouTubers pranken. We gaan vandaag Robin eerst. De eerste serie ook al pranken, waarom? Het is mijn brada, en het is wel een persoon waar ik echt veel contact mee heb, dus ja, daarom ga ik hem pranken. Ik heb hem, hij was me net aan het bellen, want ik heb tegen hem gezegd van, ik heb gehoord dat je slecht over mij hebt gepraat. maar dat heeft hij nooit gedaan, en zo naar Robin. Je moet toch, begin even te liken, te abonneren, en dan zien we naar jullie intro, man. Ja, toch? phone. Oké, okay boys, ik ga hem nu even ontvolgen op Insta. En dat, ik hem ook even, dat hij me ook niet meer volgt, meer, zeg maar. En dan gaan we zodra ik met hem op Discord, zeg maar. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat hij er uh, gaat geloven. We gaan hem nu ontvolgen. Verwijderen als volger, ja. We hebben hem nu als verwijderen als volger. Dus hij volgt mij niet meer op Insta. Ik ga het even laten zien met die webcam. Even scherp stellen. Ik weet niet of jullie het zien, maar hij volgt mij niet meer, dus uh, ja, we gaan nu met hem op Discord. Dan zien jullie als we op Discord zijn, man. Ja, toch! Yeah, hey, Robby. Yo, man. Yo, Hallo. Yo, Robby. Hoor je mij? Ja, goed, goed. Mooi, we gaan het even hey. over hebben over straks. Kijk, ja. ik heb gehoord van Sam Dude. Je weet toch, is eens naar hem sowieso. Zo, zo. Uh, hij zei tegen mij van, uh, ja, dat je mij niet meer mag. Bro. Oh. Nee, maar het, het is ook zo, je hebt me ontvolgd op Insta. Hij nee, op... wat? Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Wallah, oh, jij je bent. Alleen, ik zie dat je mij niet meer volgt, broer. Wallah. Nee. Dus het komt wel zo nee. over dat ik het wel nee. geloof. Nee, nee, nee, nee. Wallah, nee, nee. Dat, dat, is, dat is iets met mijn account aan de hand. Ja, bro, aan met jou, bro. Uh, dit, nee nee, nee, nee, nee. Ik ben serieus. Ah bro, fuck met die shit. nee uh, Dit had ik niet van jou verwacht, man. Nee, nee, nee dit is sowieso een prank. Ik weet, je maakt een grap. Broer, was je wat denk je, ik maak hier pranks ofzo? Fuck met jou. Ik ben hier fucking serieus. Ik, weet je waarom ik het niet wilde vertellen, heel de hele dag? Want ja. als ik het gaat vertellen, dan gaan we heel de discussies hebben. Daarom dacht ik, het beter in de avond, dan ben ik af van mijn YouTube-dienen. Met mijn YouTube-shit. En dan kunnen we even rustig praten. Want nu heb ik even tijd om met je te praten. Bro, holla, dat was ik echt niet. Ja, oké, okay, maar ik vind het wel raar, Robin. Nee, maar even serieus. Het, het is gewoon mijn Insta, dan is iets met mijn Insta het ja, dat, de, gegeven gegeven dat weet op. ik niet, man. Dat weet ik het niet. Mooi, maar waarom heb je eigenlijk... alleen wil je niet meer mijn YouTube shit doen en zo? Ik ja, wil, tuurlijk wel. Bro, sorry, maar ik wil niet doorgaan, het is gewoon een prank, man. Ja, <lacht> <leuk>. <lacht> hey, Robin, dit is een serie, man. Ik ga niet... Je... Allee, je bent de eerste persoon die in deze serie ziet, man. Leuken. De serie heet ik ga YouTubers pranken, man. Dus je bent eigenlijk de eerste. En dan uh, ja de volgende weet ik nog niet zelf wie ik ga pranken, maar uh, ik heb er wel een paar in mijn hoofd. Robby maar die einde bro, even serieus man, ik ben nog steeds aan het opnemen. Boys, jullie hebben net gewoon haastig, nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee. nee. <lacht> <laughs> nee maar bro, ik ga je die video straks naar je doorsturen bro, je moet echt kijken hoe je zegt, nee, nee, nee, nee, nee, het is niet bro, zo, wat? Kom te stressen, ik <laughs> stressen. Ik zei, uh, kijk, ik was letterlijk een uur gestrest. hoor. nou, uh, het Ja, maar ik begrijp jou, ik, ik ken jou ook wel goed, bro. boys, Robin is zo'n persoon, zijn omgeving, de mensen die hij van haar houdt, en zou worden, allez, ik dan als, als ik zeg Robin, er is iets tussen ons twee Dan Robin blijft denken van, oké okay, wat heb ik gedaan bij Adam? Goed nadenken, heb ik dit over gezegd, heb ik slecht over gepraat Dan weet je ook welke persoon die je moet kiezen als Martin Boys, ik wil jullie zeggen, bedankt voor het kijken naar deze serie Ik hoop dat ik jullie bij de volgende serie ook zie, weet Je weet toch Dus als deze video 120 likes aantikt, dan komt de volgende serie gelijk online En uh, ja man, ik weet al welke YouTube ik ga pranken Dat is de volgende en uh, Robin, dank voor mee te doen, zoals ik jou een hartstilstand heb kunnen geven, je weet nog. Like, abonneer, of commenteer. Jatso boys.